Hoi, hoi, hoi. We gaan het vandaag hebben over een super interessant onderwerp en dat is hoe je als coach trainer of adviseur door kunt breken naar de 1 miljoen euro omzet per jaar met een piepklein team en zonder dat je het risico loopt dat je burn-out raakt. En we zijn hier op een geweldig mooie plek. Ik ben bij Karin Hoogenboom geweest vandaag. Die heeft een programma hoe je kunt kijken zonder bril. Ja, bril, het raam uitgooien en dat is een van mijn klanten en uh, nou, ze heeft een fantastische locatie gekozen hier uh, Frankendaal in uh, Amsterdam-Oost en dat doen veel van mijn klanten ze gaan op hele mooie plekken werken, Sommigen gaan helemaal op een cruise ship uh, in uh, Sint Maarten ofzo. Nou, nou, ik, uh, ik wil je daar iets over gaan vertellen want ik ik merk dus dat heel veel mensen, heel veel zelfstandigen, die doen al best wel heel goed. Die spreken steeds meer. Veel mensen hebben gewoon geleerd hoe ondernemen werkt. Ze hebben klanten en ze verdienen ook goed. Maar ze vinden het ontzettend lastig om er doorheen te breken en echt heel goed te gaan verdienen. En natuurlijk moet ik even bijzeggen, niet om het geld, maar om het leven wat dat mogelijk maakt. En, en ze lopen daar dus in vast. Kijk, ik had laatst een gesprek had met een vrouw, een coach, die bood programma's aan van 4000 euro en ze had 100.000 euro omzet afgelopen jaar en ze zei ik zie gewoon niet voor me hoe ik daar doorheen kan breken. Want ik zit nu al helemaal vol in mijn tijd en ik kan wel bedenken dat ik een duurder programma zou kunnen maken, maar mijn klanten vinden het nu al heel duur en ik zie. Ik zie geen mogelijkheden om de prijs te verhogen. Ja, dus Wat ik denk is, als mensen echt er doorheen willen breken, door die 100.000 euro naar de 1 miljoen per jaar, dan is er iets anders voor nodig dan als je die ton gaat bereiken. En veel mensen weten dat niet. Want wie leert je nou hoe je een miljoen moet verdienen? Daar krijg je geen les in. Dus, dus je hebt eigenlijk mensen nodig die, die weg zijn gegaan en, en er ook heel veel dingen in geleerd hebben. En anders weet je het gewoon niet. En, en, dus, en ik denk dat het verdienmodel dat mensen nu hebben, waar mensen de ton hebben bereikt, is niet toereikend om ook die miljoen te verdienen. En er is een hele andere manier van werken nodig. En eigenlijk doe je veel te veel allemaal dingen die te weinig opleveren. En als je een veel hoger inkomen hebt, zul je andere dingen moeten doen. En dus stel je voor dat je nu gewoon, hè, wat veel mensen denken, ik ga gewoon zo door, ik, ik heb een programma van vier maanden, het kost uh, 4000 euro, maar zoiets, en ik ga groeien in mijn inkomen en dan moet ik gewoon steeds meer klanten hebben. Dat, zo denken ze. En dat kan niet. Dat gaat niet werken, want dan krijg je het heel erg druk. Ja, je moet bij iedere klant moet je harder werken. En wat mensen gaan doen is een team opbouwen, ja, voor, misschien van, van coaches die ook uh, voor jou kunnen werken en dan krijg je dus een team en ik heb echt klanten van mij die dit, uh, dit zijn gaan doen, hè? dus dat ze gewoon zo zijn gaan groeien, ze krijgen steeds meer klanten ik moet een team opbouwen, Eén klant van mij heeft wel, wel twintig mensen in dienst en dat moet je dan gaan managen, maar je bent een expert in je vak hè? en, en dan vind je, je vaak helemaal niet het allerleukste dus dan ben je niet echt met je vak bezig en, verlies je vaak de motivatie en dat is ook wat die ene vrouw tegen me zei ze zei van nou, ik, ik zie eigenlijk geen kans om, om door die 100.000 euro grens heen te breken en ik verlies dus eigenlijk mijn motivatie ik kan gewoon niet meer groeien en uh, ik heb zelfs zoiets als het zo doorgaat dan vind ik het gewoon te moeilijk en Dan wil ik gewoon de handdoek eigenlijk in de ring gooien Nou, dat, dat willen we niet voor je we willen dat je er wel doorheen breekt en gewoon omdat je ondernemer bent, vind je het leuk om te groeien. En voor mij hoef je niet uit te leggen dat je meer geld wil verdienen. Ik weet dat er enorm taboe op ligt, maar ik hou daar niet van van taboe, want ik hou niet van hypocrisie. En mensen vinden geld heel belangrijk over het algemeen en komen gewoon rond vooruit dat het dat ook is. En, en dat het belangrijk voor je is, niet om het geld zelf, maar om wat je kunt geven. Ondernemers die het goed doen... Die Geven ontzettend veel. Ik merk het gewoon zelf, ik verdien geld en ik geef het meteen weer aan iemand anders. Aan iemand die ik inhuur. Het heeft zoveel waarde als je dit doet. En het is voor mij ben ik ontzettend trots op je als je weggaat. En je hebt er geen valse schaamte over of hypocrisie. Um, maar goed, hoe, hoe pak je het aan? Er is een businessmodel nodig wat super slim is, wat je heel weinig tijd kost. Waar je een heel klein team voor nodig hebt. Misschien één of twee assistenten. En, en waar je dus ook geen risico hebt dat je beurt out raakt. Want we willen niet steeds harder werken. Eigenlijk willen we steeds minder hard werken. Naarmate we langer bezig zijn. Nou, Wat is nou het geheim hiervan? Ik heb zelf heel veel ervaring afgelopen jaren. En ik heb zelf een miljoen verdiend. Ik heb gewoon uit eigen ervaring, ik heb ook heel veel fouten ingemaakt, gemerkt dat er eigenlijk één businessmodel is wat het beste werkt om een miljoen te verdienen. En dat is dat je één jaarprogramma creëert en in een doorlopende groep. En dus je laat mensen in een groep stromen en ze kunnen het hele jaar door kunnen ze daar instromen. Dus je kunt ieder jaar of iedere week kun je klanten krijgen. En het, het is van groot belang. Dat dus het één programma is en je hebt maar één ding wat je doet en niet honderd dingen. En mijn ervaring is, mensen gaan veel te complex maken. Ze hebben veel te producten, veel producten en diensten, die eigenlijk allemaal sowieso zo, zo lopen. Wat volgens mij de reden is waarom ze dat doen, is eigenlijk dat ze onzeker zijn. Er zit een gebrek aan, vaak een gebrek aan zelfvertrouwen onder. He, maar je gaat gewoon één programma maken, wat, wat super goed werkt, je hebt het één keer ontwikkeld, dat gaat steeds verbeteren. En dat ga je verkopen. En om een miljoen te verdienen, zul je. ...prijzen steeds hoger moeten worden. Maar je kunt ze gewoon uitrekenen. Als je nou, een miljoen wil verdienen en je doet 50 mensen mee, nou, dan betaalt ze 20.000 euro. Maar je kunt ook 20 mensen in je groep hebben die 50.000 euro betalen. En dat is eigenlijk de kunst van het ondernemen op een hoog niveau met een heel hoog inkomen. Zo simpel mogelijk, maar wel een programma wat zo'n grote waarde heeft voor klanten... Dat je er echt heel veel geld voor kunt vragen. En als je dit gaat doen, dan kun je echt met één of twee dagen per week, kun je echt nou, een miljoen verdienen. Als jij zoiets hebt, ik ben een coach, ik ben een trainer, ik ben een adviseur, die gewoon lekker goed wil verdienen, maar ook heel veel waarde wil hebben voor mensen. En ik wil gewoon een heel goed leven hebben. Dus, dan is dat wellicht interessant voor jou. En, en de klant die, over wie ik vertelde, die eerst 4000 euro vroeg, die gaat nu die stap zetten, ze gaat Ze nu een jaarprogramma gaat ze beginnen. Het kost 10.000 euro. Ja, dan heeft ze 10 klanten nodig, eerst had ze 30 nodig om, om een ton te verdienen. Maar zij kan er echt doorheen gaan breken. En ze ziet helemaal voor zich, ik heb dan veel meer tijd. Ik hou van yoga, hè? Ze, hou, ze heeft als, als hobby yoga, kan ze veel meer gaan doen. En ze ziet helemaal perspectief weer, hoe ze enorm veel plezier in een bedrijf kan hebben. En je hebt er zelfvertrouwen voor nodig. En daarom zou, zou ik zeggen: omgeef je met de mensen die je daarin steunen. Die in jou geloven en, en die zelf ook die stappen zetten. Want je gaat dingen doen die je niet voor mogelijk hield. En, en het, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. En, en we moeten ook geven voordat we kunnen krijgen. Dus investeer daarin. Dat maakt je een ondernemer. Je bent heel erg welkom om met mij natuurlijk over in gesprek te gaan. Er zit een link boven het bericht. En als je die ambities hebt, dan help ik je heel erg graag. Dankjewel.